Hoi, Instagram is bezig met het verbergen van likes en nog meer Insta-updates die jij moet weten. En we beginnen met IGTV, oftewel Instagram TV. Tot voor kort was het alleen mogelijk om verticale video's te uploaden op Instagram TV. Maar je kunt nu ook horizontale, oftewel liggende video's uploaden. En dan de nieuwe donatiestickers. Hiermee kun je volgens laten doneren aan een bepaalde non-profit. Helaas alleen beschikbaar in de Verenigde Staten momenteel. En deze kun je wel gewoon in Nederland gebruiken. Misschien heb je wel voorbij zien komen. De nieuwe quiz-optie. Een leuke interactieve tool waarmee je als kijker ook meteen het juiste antwoord weet. En dan tot slot, Instagram is blijkbaar bezig met een test waarbij likes worden verborgen voor volgers. Niet voor de makers, dus de personen die de post zelf plaatsen, die zien de likes nog wel. Heel interessant, want zo is de focus van de lezer of de kijker echt op de content en niet op de likes. Maar wat vind jij? Is dit een goede move van Instagram als er geen likes meer zichtbaar zijn? En zouden andere social netwerken hierin moeten volgen? Ik hoor het heel graag, laat een reactie achter. En ik zie jou weer in de volgende video. Bye.